Wat is je favoriete karaktereigenschap? Vooral mijn rust. Ik ben een rustige introverte jongen en dat uh, bevalt mij eigenlijk heel goed en dat straalt ik uit om mijn omgeving. Uh, mijn kinderen en mijn vrouw zijn wat drukker, dus dat uh, balanceert de boel mooi. Dus uh, ja, een fijne eigenschap. Wie is jouw favoriete influencer? Uh, nou, ik heb geen mensen die ik volg op social media ofzo. Dus ik heb geen, zeg maar, traditionele uh, influencer. Mensen die mij wel op een positieve manier uh, beïnvloeden. Dat zijn uh, ja, toch wel uh, de wat uh, grotere leiders van, uh, van de wereld. Dus uh, uh, Gandhi vind ik inspirerend. Uh, Martin, Martin Luther King. Uh, Ramdas, uh, Rupert uh, Spira. Een beetje de, de spirituele leiders. Wat is jouw minst favoriete dagelijkse bezigheid? Autorijden. Ja, ik vind auto rijden vind ik uh, helemaal in, in, in de hectiek van de stad, uh, met de parkeren en file en chaos, uh, zeg maar, dat, uh, nee, dat is niet, uh, daar ga ik niet heel goed op. Wat zijn je favoriete kwaliteiten in een man? Ik weet niet of dat daadwerkelijk tussen man en vrouw verschilt, maar ik denk wel op een bepaalde mate van, van nederigheid en dankbaarheid in het leven. Dat het een goede kwaliteit is. En, uh, en zelfreflectie. En Daarbovenop, dat zijn meerdere kwaliteiten, ik denk eigenaarschap. Echt, eigenaarschap nemen over uh, wat je doet, hoe je in het leven staat en waar je naartoe wilt. Waarom wil je dat mensen jouw boek lezen? Voornamelijk omdat ik uh, mensen hoop te, te inspireren uh, met mijn boek en voornamelijk uh, tot actie aan te zetten. Dus uh, dat mensen zeg maar, iets interessants lezen of geïnspireerd zijn, dat is, uh, dat is één. Maar daarnaast ook in actie brengen of in actie komen met hetgene wat je wat jij dusdanig inspireert. Dat is volgens mij nog belangrijker en dat is uh, nog een belangrijke stap eigenlijk. Dat is één, dus om de lezer echt ja, te helpen. En daarnaast vind ik het ook belangrijk om een soort ambassadeur van mijn oude eenheid te zijn. Dat is een, dat is een eenheid, dat zijn mensen die voornamelijk in de, in de schaduw werken en leven. En ik denk dat mijn boek, en mijn achtergrond en mijn verhaal eigenlijk een, ja, eigenlijk een mooi podium kan geven voor, voor die gasten die nog steeds het werk doen. Alleen die niet altijd de erkenning krijgen die, die zij verdienen. Waarom wil je dit boek schrijven? Naar mijn eerste boek naar niet te breken uh, ja, ging ik nadenken over het tweede boek en toen merkte ik bij mezelf eigenlijk een soort van innerlijke overtuiging van ja, ben ik wel een schrijver en uh, kan ik wel in het wel een tweede boek schrijven? En toen ik dat merkte, toen dacht ik van nou dat is een mooie pad om uh, mee aan de slag te gaan, dus uh, dat proces wilde ik aangaan. En toen ging ik nadenken van ja wat, wat kan ik nog meer uh, bieden eigenlijk, waar, waar zou mijn tweede boek over kunnen gaan? En toen kwam ik met dit concept voor het, voor het tweede boek en uh, het boek is heel gestructureerd, dus je, je leest het echt als een militaire operatie. En daarnaast uh, heb ik nog veel meer ervaringen zeg maar, opgedaan in mijn, in mijn vorige carrière. Uh, ja, en dat vond ik ook gewoon mooi om dat, uh, om dat te gaan delen. En vooral de afgelopen jaar heb ik heel veel geleerd. Uh, veel met mezelf aan de slag uh, geweest, met, uh, met mijn eigen ontwikkeling. Dus uh, de lessen die ik nu deel, uh, gekoppeld aan uh, mijn ervaringen... Uh, ...gaan over het algemeen wel een stukje dieper en verder dan, uh, dan met het eerste boek. En daarnaast hou ik ontzettend van het creatieve proces. Dus gewoon echt uh, een bepaald thema, één woord en dan vanuit een lege pagina daar een, een mooi en sluitend uh, verhaal van maken. Dat, uh, ja, dat vind ik prachtig om te doen. De endstate uh, speelt een belangrijke rol in het boek. Heb jij een endstate voor jouw boek? Ja, ik heb zeker wel een endstate. Als ik uh, kijk naar het effect dat ik wil bereiken met, uh, met het boek, dus de, de endstate. En naar aanleiding van mijn eerste boek, van niet te breken, kreeg ik een mailtje van iemand. Uh, en Die, die, uh, die, die jongen die was al langere tijd depressief, dus die worstelde echt met het, uh, met het leven. Die was onderweg naar zijn uh, psychiater. En, uh, nou, bij toeval, miste hij zijn trein richting de psychiater, liep op het station en uh, liep daar een boekhandel binnen, zag niet te breken liggen, kocht het en las het. en Mijn boek was eigenlijk op dat moment net een uh, soort van lifeline voor hem die hem uh, uit een moeilijke periode haalde. Um, ja, en Hij mailde dat en uh, nou, gaandeweg het schrijven zeg maar, voor, mijn, voor mijn tweede boek, dat vond ik een moeilijk proces, een tweede boek uh, schrijven. En iedere keer kwam die mail van die jongen kwam weer in mijn gedachten eigenlijk en voor mij was dat op dat moment weer een lifeline om... Mijn, mijn innerlijke drijf weer te vinden om verder te gaan met, uh, met schrijven. Dus als ik één iemand kan inspireren of tot actie aanzetten om gewoon ja, eigenaarschap te nemen over zijn of haar leven. Dan, uh, dan is mijn endstate bereikt uh, voor dit boek.